Als jij wilt weten waarom ik nu zo vaak heb geüpload, blijf kijken. Waarom heb ik nou eigenlijk niet veel geüpload? Ten eerste, school. Ten tweede, Minecraft. Ten derde, luiheid. Dat zijn de drie dingen mij is overkomen tijdens het opnemen van geen video's op mijn kanaal school ik ben druk bezig met school nieuwe schooljaar begint is altijd druk en probeer goed mogelijk stijf te halen op dit moment en ja minecraft minecraft is al een heel groot ding wanneer ik wil opnemen Minecraft heeft mij verzorgd dat ik niet AFK kon staan in Minecraft. Ik kon zeg maar, niet op het poppetje klikken. Ik ging niet in de queue. In de rij dus. En ja, ik kon gewoon niet naar binnen. Ik kon op surf. Maar ik kon niet eens op de Skype komen van de kind. Dus ik kon niks nee, doen. Ik kon ook niet op Jurassic Park. Ik kon ook niet op uh, Space. Kon ik helemaal niet. Dus ik moest gewoon wachten. Uiteindelijk heb ik het gefixt. Eh, uh, Ik ben de laatste tijd echt lui geweest. Ik heb nog game met mijn vrienden, helaas mocht ik niet opnemen van hun. Raadus, hoor naar ook. Het is wel zo'n beetje, en er is nog één ding dat heet, um, Met Noah, ik doe graag de videos met Noah. Dat wij hebben samen in Island. Nou, hij woont in Duitsland. hij is vaak online, maar ik vergeet het weer als ik, zeg maar, wil opnemen. Ik heb nog niks opgenomen. Hopelijk weten jullie nu waarom ik niet zo vaak heb geüpload. Laat alsjeblieft een like achter zodat ik weet wat leuk of je weet het. Subscribe als je wilt. dan zie ik jullie later mannekers.